Mensen leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn nummer is GTA5, LSP de Varmorde, dit is Wim. Wim gaat meteen in zijn busje zitten. De T6 vandaag, mooi wagen, blijft mooi. Uh, wordt natuurlijk allemaal langzaam vervangen voor de uh, Vito. In dit geval. Um, maar ja, deze blijft toch wel mooi. We hebben alles erop zitten. Oranje, groen weet ik eigenlijk niets. Zit niet. Zo te zien niet. Maakt er allemaal eens uit joh. We hebben in ieder geval het belangrijkste. Wie gaat een groen gebruiken? Uh, Kofferbakje kan denk ik ook wel open hier, ja. zeker ouders ze mee probeer. De kan er omhoog, deurtjes kunnen open, alle deurtjes, ja, toch nee. We gaan de straat op, geen bijzonderheden voor vandaag. Alleen dat die uitrijder vandoor gaat voor iemand anders. En nu is hij dus van door vandoor aan het gaan, ook voor ons. En zitten wij dus in achtervolging. Het is een snel voertuig. Dus dat gaat wel problemen opleveren denk ik. Want ja zo'n T6 is normaal niet zo snel. En deze dus ook niet. En wat eenheden erbij vragen. Assistance on a vendor drive. Copy that. We're in the vicinity. We have the suspect inside. Hij rijdt wel echt als een gek, daar komt een fieter mee. En nog steeds leidende voertuig. Als je T6 eenmaal rijdt, dan rijdt hij wel lekker, maar het is het optrekken wat het probleem is met dat ding. Uh, even denken, ja, mensen vragen mij altijd of zeggen mij altijd van, ja, vraag een die helikopter erbij en zo? Maar die helikopter die zorgt echt ervoor dat mijn game crasht. Dus dat wil ik niet hebben. MZ van meneer de Boef, op dit is de Vito-leidend voertuig. Zoals je ziet dat we daar niks aan hebben, omdat hij dadelijk van mij aan de kant gaat of afremt, waardoor hij mij alleen maar in de weg zit. Maar voor nu deed hij er nog goed erachter moet ik zeggen. Die Vito is trouwens van Owen Mods. Uh, daar, uh, daar heb ik een nieuwe van gekregen. Ik had hem eerst van uh, ERS modding, oftewel NO. Alleen die was. Uh, sorry, los we dadelijk al op met de verzekering. Die was niet af en die van Owen Mods is geloof ik wel wat meer af. Qua die heeft oranje, stopborden, dat soort dingen. Groen, werkverlichting denk ik. Dus dat is wel leuk. Dus die gaan we binnenkort ook zeker gebruiken. Ik moet zeggen, blij dat die Vito wel goed blijft, Want wij hebben er wat meer moeite mee. Ik wil natuurlijk ook niet als een maniak gaan rijden. Kijk hoe ik zo'n kruispunt oversteek. Ja, dat mag in het echt natuurlijk echt niet. Hier ook. Hier moet ik officieel, heel officieel tot 20 km per uur terug. Hier ook weer. Dat kan natuurlijk ook niet wat die Vito daar deed. Maar ja, hè. Zonnetjes fel. er is nog ochtend in het spel. Voertuig wordt gepit. Don't do it. Goed zo, keurig. Vuurlijnen. Geven aan die kant staan. Voor met de Vuurlijnen ik gebruik de taser oké werk collega en daar ging ze ineens van een peenholster naar een heupholster zomaar zeggen van vrouwelijke collega lekker mee en ja, moet ik het nou oplossen even kijken beste smikkelbeer Jij bent aangehouden uh, ik ga jou uh, dus uh, even voor het negeren stopteken artikel 5 noem maar op wat je allemaal wilt ik ga ja, even fouilleren of je ja, dingen bij het die je bij mag hebben en dan ga je worden overgebracht naar het politiebureau door een collega niet door mij. Misschien door mijn vrouwelijke collega hier. Uh, officieel moeten er natuurlijk twee collega's bij zijn. Oké, okay, dat is heel leuk wat ik bij jou aantref. Dankjewel dat je me dat ook even meldt. Ik ga jou... Uh, op het bureau gaan we nog een alcohol test, speekseltestnummer op laten afnemen. Uh, Assistance required in wat... Burton. Ja, hij echt als gek reed, dus ik weet niet uh, wat we daar allemaal... Uh, wat daar de reden van is natuurlijk, voertuig gaat in beslag worden genomen, die is ook wel beschadigd denk ik zo, het valt nog mee maar, ja zo, nu deur je dus in ieder geval uh, niet mis, mijn collega neemt hem dus in daarmee, wat je mooi ziet daar is die donkerrode en dikkere, en, ja donkerrode en blauwe strepen die ook veel dikker zijn, en dan zie je deze, die zijn dunner en nog meer oranje. Dit zijn dus de oude striping, dat is de nieuwe striping die wat op de nieuwe voertuigen wordt geplaatst. Zowel bij de ambulance als bij de brandweer als natuurlijk bij de politiekammer. reddingsbraden, eigenlijk alles. Wij zijn weer ingemeld voor de meldkamer. Wij hebben geen enkele schade, waarom Omdat ik stiekem veerkel kopmotor aangezet. Uh. We kunnen door? Ja toch? Any unit in the Vinewood area, assistance required, an assault in Alta. Collega's van de ambulance dienst worden aangevallen. Door een uh, omstander dan wel patiënt. Ambulance staat weer wel. De omstander zag ik, of de aanvallende persoon zag ik even niet. collega's zitten, zo te zien, in de ambu. Hey, staan blijven! OC, eenmaal uh, persoon gaat tot de voet van door. Uh, collega's, blijf time. daar. Oké, okay, die zijn al kleuten op. Oei, dat gaan down. we niet doen, dat gaan we niet doen. Dispatch, suspect is on a motorcycle. Hoe doet ze dat? Ja, nee, hey, dat gaat niet. Suspect is on Staan blijven. Point. Waar ben je? Is ze ze is dood. Maar ze is dood. Oké, okay, opgelost. Ja toch! Opgelost! Ja u schrikken. Goed, uh, iedereen aan met vervolg, ik ga hier hè, laten voor wat het is. Als het weer winter is en de struiken verliezen blaadjes komen die vrouwen wel tegen. Nee grapje mensen, niet zo boos worden, niet zo boos worden. Was een grapje. Kunnen we door? door ons uh, mee-systeem wat kentekens jooien. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 0, 7, Juliette, XG, Bravo. 3, 6, 5. A Uh, ik geloof dat het rijbewijs van de uh, eigenaar van het voertuig was ingevorderd. Hier spreekt de politie. No, ik weet niet meer wie de eigenaar van het voertuig was, maar daar komen we dadelijk wel achter. Als dus we hier staan. Hallo. Hey. Van mij een hey. rijbewijs, meneer. Dat was hem geloof ik. Oh, ja, moeten ja, natuurlijk wel wow. check doen. Niet vergeten. Uh, even kijken, beste uh, meneer. Ja, deze is verlopen of uh, suspended is uh, ingevorderd. Dus uh, waarom rijdt hij op een ingevorderd? Nou, uh... ja, oké. Okay. Hij zegt van het uh, is, het uh, is een schending van mijn uh, van mijn vrijheid om het af te nemen van me om met een gemotoriseerd voertuig te rijden of zoiets. Dat zegt hij. Ja, dat kan wel zo zijn, maar zo werkt het helaas niet. Um, dus ga je wel een keur van mij verkrijgen en dat betekent ook dat je niet verder mag rijden. Als je nou een systeem kan zien of er vaak was gebeurd, dan wordt geloof ik uiteindelijk het voertuig ingevorderd. Um, maar goed, daar gaan we nu niet aan beginnen. Ik denk wel dat we even gaan kijken. driving onze suspended een suspended is een dure. Hier um, gaan we hem uitschrijven. En dan tijdens het uitschrijven. Oké, okay. later. Uh, wil ik hem eigenlijk uit het voertuig hebben. Maar dat gaan we nu niet voor elkaar krijgen, zo te zien. Hey. Wat wow. we dan gaan doen is geloof ik Ctrl-H. Nou ja, voor de beste heer nog een taxi bellen. En dan zie ik het drift wel, moet ik respect voor geven. En dan laten we iemand anders voertuig ophalen, die jij kent. Ondanks alles nog een fijne dag, jullie goed En dan gaat hij als het goed is regelen, tot het voertuig wordt weggenomen. Of door iemand anders wordt opgehaald, die wel een rijbewijs heeft. En Of op eigen risico verder rijden, maar ze weten, het zaden systeem dat gaat er ook niet uit. Het is niet zo dat hé, jij hebt hem aan de gezet. Dus de rest van de agenten hoeven er niks meer mee te doen. San Andreas Avenue. Dus to to Taxi is onderweg voor die heren, mij gaan nu even door naar een uh, melding van uh, Citizens Reporting, een SUV. Een witte SUV zoals jullie horen. Die uh, dus blijkbaar uh, lading in of rondom zijn voertuig ja, op waarschijnlijk of erin heeft zitten wat dus echt niet kan. En waarvoor mensen dus de politie belt, dat het gewoon uh, gevaarlijk is. En daar zien we hem al. Hey, for back. Oh my God. Hello. Hello. Target is near San Andreas Avenue. Platen. Ik weet niet zo goed wat het is, maar... lijkt eigenlijk wel het, het, het, zou, het zou misschien kunnen laat ik het zo zeggen goed meneer wat ben je nu aan het transporteren uh, Drywall voor beeld oké goed waarom heb je het zo uh... ja het past er niet in mijn kofferbak. ja snap ik wel uh, ja waarom hebben we nu iets beters uh, geregeld uh, ja die persoon is er duidelijk niet mee eens het is mevrouw excuses me, trouwens ja, ik zie geen geen touwen zitten ofzo. Om het vast te maken, maar anders had ik. Dat zal het spel waarschijnlijk ook niet zo inspannen. Maar anders zou ik zeggen het gaat nog wel. Ja. Het, het, nee, het mag geloof ik niet. Hè. Je mag geloof ik niet iets. Ja, hoger uitstekend wel, maar achteruitstekend zou het misschien nog wel mogen zo hoe het nu is. Um. Ik weet het oprecht niet. Ik zou nog wel zeggen als het goed vast zit dat het mag. Maar als ik het zo zie op basis van hoe het nu hier uitziet, zit er dus nergens aan vast. we dus zouden het met hard remmen of vol gas geven eraf kunnen pleiten. Dus daarom gaan we hier uh, wel eens voor doen. Ik even nu een All units. En ik ga er een uh, waarschuwing voor geven. Voor dit, uh, voor dit gebeuren. Maar je moet dus niet verder rijden zo. Het kenteken nog even controleren. Hebben we hebben echt alles gedaan. Totally Ik heb erger gezien in ieder geval. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 7, 3, Papa, Papa, XG, 9, 2, 4. No, Ken 99. Ja, goed. Hey. Uh, u wacht hier even totdat de auto, uh, de andere vrachtwagen of wat dan ook gaat aankomen komt en dan uh, die groeten. Volgt hier een eerste instantie een, bericht voor, een wagen, bericht voor alle wagens? Deze melding ja, is ten einde, goed werk. Uh, puur omdat ik de melding heb afgerond en de traffic stop heb gestopt, wat ben jij aan het doen? volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We hebben een possible disturbance, A silent security alert, uh, uh, 2, Bridge Street, Units Respond Code 2. Naar een uh, prio, uh, ja ik... Ik zeg code 2, ik vind een prio 1, er is een uh, inbraakalarm afgegaan bij een woning en mogelijk zijn dat dus mensen nu op dit moment aan het inbreken. Uh, daar gaan we dus wel even met wat snelheid naartoe. Serena ging net even aan omdat uh, ja, het verkeer daar vast stond en ik wilde graag uh, er langs. Met een versneller merk je toch dat zelfs een GTA verkeer wat sneller doorrijdt. Um, maar voor nu gaat dus vooral sirene uitblijven als ik daar naartoe onderweg ben en blauw af en toe en zeker in de laatste 100 meters wil je geen blauw meer hebben omdat uh, ja dat toch wel opvalt mocht er iemand op de op de wacht staan op de uitkijk staan die ziet uh, zwaar zwaailicht, zwaailichten van ver aankomen ja dan kun je al waarschuwen van tevoren en eventueel ook al uh, vluchten rechtsaf in gta mag je sowieso naar rechts uh, door rood rijden en hier dus ook we zijn bijna te plaatsen dan kan het snel gaan als je te plaatsen bent. All units. Are at the scene. een voertuig aangetroffen die gaat ook rijden die rijdt meteen tegen ons aan uitstappen stoppen OC oh, schoten gelost op mijn voertuig, schoot gelost op mijn voertuig. We zitten in achtervolging. In... Niemand anders gezien wood. bij de woning. Roger, we are en route. We are in Ongeluk gehad met het voertuig, we rijden beide verder. ...mogelijke andere verdachten nog aanwezig bij het pand, daarom dus graag eenheden nog even naar het pand hebben. Twee schoten gelos op het voertuig, hij reed tegen ons aan, daarna reed hij toch wel verder, ondanks uh, vuurlijnen op hem gericht. Rechts vrij, links vrij... Turan, nee, wederom een Vito met ons mee. Oh, shit. Hoe is dat dan hadden we het niet goed gepland, de bocht. Zo gaan we hem kwijtraken. Ik ga in en erbij vragen, misschien spannen die dichterbij. Assistance required on Spanish Avenue. Ja, mijn collega's zitten er nog achter. Copy that, we are on our way. Nu kan we sneller maken. Dispatch, suspect located, moving to engage. Hij ah, gaat nog komen, denk ik. Ja, dankjewel Toeran. Recht door, recht door, recht door, recht door. Dat is hem, denk ik, hè, hiervoor. Was hem dit? Nee, dat was hem niet. Oké, okay. voordat hij uit het zicht. Dat hem niet. Nee, ook niet. Nou, we gaan hem, uh, we zijn hem kwijt, denk ik. Nee, voertuig uit het zicht. Uh, ja, ik zou je nu ook echt niet meer kunnen benoemen hoe dat voertuig uitzag. Leg dat er twee kokoraten uh, in zitten op de motorkap. Ik denk dat ik een spot is. Zou hij weer terug zijn gegaan? Nee, hij is niet teruggegaan. Zo te zien is het rode stipje wat wij er gewoon van gaan maken. Zijn mijn collega's uh, daar bij uh, de woning aanwezig geweest? Is er nog iemand weggerend? Die hebben ze inmiddels aangehouden of zo joh. Jodo. En we gaan uh, retour naar het politiebureau en eindedienst uh, inzetten. Zeg maar, wij uh, stoppen ermee en ik zie jullie graag bij een nieuwe video over een paar dagen. Wat het gaat zijn, misschien al misschien branden we even kijken. Uh, jullie zien vanzelf. dan. Tot wel. Dan.